Goedendag. Veel bewolking vandaag boven Nederland. Op deze foto ook mooi te zien. Bewolking die ook af en toe dik genoeg was voor een spatje motregen. Nou, vanmiddag breekt de zon wel op meer plaatsen door. Dit is die wolkenband die boven ons land ligt op maandag. Vanaf de Noordzee strekken die wolkenvelden zich uit. We kunnen zien dat Zeeland net vrij is van de bewolking. Als ik inzoom is dat nog wat beter te zien. En nog meer brede opklaringen boven zee. Ook wordt de bewolking wat dunner. Betekent dus dat maandagmiddag de zon wel wat vaker gaat doorbreken. De temperatuur loopt dan op naar zo'n 20, 21 graden in het noorden van het land. In het zuiden wordt het een graad of 25 Dinsdag is er veel meer zon en komt er ook warmere lucht onze kant op. en Dat betekent dat de temperaturen verder gaan oplopen. In het noorden wordt het dan 25 tot 27 graden. Landinwaarts kan het 29, 30, misschien op een enkele plek wel 31 graden worden. Een echte zomerse dag die lokaal tropisch gaat uitpakken. De wind die waait morgen uit het zuidwesten. En de dagen erna, nou, we zien wat schommelingen in de temperatuur. Woensdag is ook nog wel een warme dag op veel plaatsen. Met lokaal zomerse temperaturen en in het zuidoosten misschien ook nog wel die 30 graden. Veel bewolking, dat wel. In de middag gaat de zon ook daar wel doorbreken, denk ik. En dan donderdag en vrijdag, dan gaat de wind uit het noordwesten weer dwaaien. Dan komt er echt wat koelere lucht onze kant op. En dat betekent dan wat lagere temperaturen. Dat lijkt dan tijdelijk te zijn, want in het weekeinde gaat de temperatuur weer omhoog. En kan het zondag op veel plaatsen tropisch warm worden. Nog een fijne dag.